Goed, het is vandaag 17 oktober 2020 en het is vandaag Wereld Dag. In Nijmegen hadden we eigenlijk ook een Wereld uh, nou, Dag in Nijmegen dan, uh, willen organiseren. En dat zou dan gedaan zijn door de gemeente Nijmegen in samenwerking met Quiet. En die, uh, de voorzitter van de stichting Quiet, en, uh, ik wil eerst even straks weten wat die stichting nou precies doet. Uh, die heb ik aan de telefoon, Brigitte Tewer. Goedemorgen Brigitte. Goedemorgen. Weet je bakker kunnen worden? Jazeker. niet ja. zo moeilijk hoor. Nee. Een hele grote wekker heb je waarschijnlijk staan. Goedemorgen Brie. Ja, niet. Ja. Goedemorgen, um, Wereldarmoededag. Um, daar gaan we het zo direct over hebben, ja. maar eerst even quiet, want uh, ik ga er even vanuit dat niet heel Nijmegen weet, nou, zit, nou luistert niet heel Nijmegen, was dat maar waar, maar ja. dat, de luisteraars, dat er zeker luisteraars zullen zijn die uh, niet op de hoogte zijn van jullie stichting. Wat, wat doet jullie stichting? Ja, qua je bestaat, um, uh, nou ruim een jaar zijn we actief. We zijn als initiatief iets langer bij elkaar. We willen armoede verlichten. Dat is het belangrijkste dat we doen. En dat doen we op verschillende manieren. Um, we willen ook het verhaal van armoede vertellen. We willen ook mensen die in armoede leven uh, versterken. En wat we vooral ook doen is zorgen dat het uh, verlichten gebeurt. Um, we vinden sponsors, mensen die zeggen... Wij zien dat armoede bestaat en dat het vaak door een hele toevallige samenloop van omstandigheden is ontstaat. En dat er veel mensen zijn die daardoor steeds minder meedoen en steeds minder kunnen en zich steeds verder terugtrekken. En armoede is een echt gemeen, heeft veel impact op jezelfbeeld, jezelfwaarde yeah. uh, en wat je kunt doen. En die mensen die dat allemaal zien willen ons helpen om dingen te geven, vooral diensten, vooral leuke dingen... Uh, zodat mensen die in armoede leven uh, daarvan wat kunnen genieten. En even een adempauze uit die armoede hebben. Oké, okay, wat moet ik uh, me daarbij voorstellen Brigitte? Ja, uh, vertel stel je voor dat er kappers zijn die gratis willen knippen. Een pedicure die gratis voeten wil verzorgen. Een restaurant, door corona kan dat niet. Maar die zeggen kom elke uh, week of maand bij ons met een aantal personen eten. Dat is heel belangrijk dat je ook eens andere kunt... En dat je met je gezinnen iets kunt doen. Ja. Um, er zijn musea die gratis kaartjes geven. Uh, er zijn uh, zwembaden waar je dan kunt zwemmen. Er zijn dus activiteiten die leuk zijn leuk zijn om met elkaar te doen. En um, waar je op kunt verheugen wat een, een uitje is. Uh, mm -hmm. Maar ook wel dingen waar, uh, waarvan je zegt, mijn fiets moet gerepareerd worden. We hebben een fotograaf die uh, ook zegt, dan maak ik... Uh, Elke maand voor een van jullie members echt een, een mooi portret. Dat vinden, dat is ook ontzettend leuk. Dat je um, iets hebt waar je mooi op staat. Met ja, degenen ja, die dierbaar ja. zijn. Het zijn echt uiteenlopende dingen. Um, massage kan erbij zijn, um, boeken. Um, en, en weet je, Zijn dat allemaal zaken die uh, je, je niet kan betalen als je in armoede leeft? En wat is dan armoede? Hè? Wat is dan, wanneer ben je arm, zal ik maar zeggen? Ja, daar zijn best heel verschillende uh, graadmeters voor. In Nijmegen, uh, de, Nijmegen de gemeente Nijmegen geeft net een nieuwe armoedenota uit. Een, een, een actieplan eigenlijk. En die zeggen... Daarin 17.700 huishoudens in Nijmegen moeten rondkomen van hun inkomen tot 130% van het sociale minimum. O, weinig. Ja. En het sociale minimum ligt dus iets lager. Wij zeggen 12.600 mensen leven onder de armoedegrens. Dus hm. er zit wat ruimte tussen. Maar in al die gevallen heb je het gewoon niet breed. Er zijn er heel veel dingen die je niet kunt doen. Het zijn ook echt niet alleen mensen die um, uh, uh, ja, uh, alleen maar... Uh, keer de keuzes gemaakt hebben, of uh, dat is heel vaak overmacht. Je kunt een ongeluk hebben gehad, uh, je kunt uh -huh. echt pech hebben gehad als je ontslagen wordt. Het aantal uh, mensen in armoede wordt door de, de coronacrisis en de uh, economische crisis ongetwijfeld vergroot. Dat verwacht iedereen en ja. er zijn er genoeg uh, gebieden waar dat al in zichtbaar is. Um, dus je kunt heel veel externe factoren kunnen een rol spelen. Um, ja, ja. Ja, ja. Is imago, uh, ja. Is het imago van een, iemand die in armoede leeft, uh, er eentje van eigen schuld, dikke bult, uh, meneer of mevrouw? Ik denk dat dat wel is waar mensen tegenaan lopen. Zowel van zichzelf als in de samenleving. Omdat er um, ook zo eentje is als waar uh, roken is, is, is, is vuur, geloof ik. Hè. Dus mensen hebben altijd ja. ja. dat er iets van waar is, weet ja, je? Ook, ja. En dus het zelfverwijt, maar ook de, de, um, de houding die je tegenkomt en daarbij de schuld en de schaamte die dat oproept. Hè? Van, mensen denken ook heel vaak, had ik maar, was het maar. Um, ja. Je ja. kunt het niet altijd overzien, je weet niet altijd alles. Er zijn de, de groep mensen die uh, met armoede te maken hebben is echt heel gemeleerd. Tegenwoordig zie je ook steeds meer uh, ZZP'ers, mensen die een vaste baan zijn kwijtgeraakt, zelf voor zichzelf zijn begonnen, maar die het nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knoppen. Je ja. dus ziet mensen die twee of drie banen hebben, uh, alleenstaande moeders die er schoonmaakwerk uh, bij doen, uh, uh, oppaswerk, alles wat je maar kunt verzinnen in het uh, grijze circuit wordt meegenomen om iets te doen. Ja. Er zijn ook mensen die door fouten besluiten uh, of doordat ze verlokt waren om uh, uh, spullen te kopen. Want laat we niet vergeten, onze economie draait op verkoop van spullen en het wordt ook heel aantrekkelijk gemaakt. Hè. Dus je overziet ja. niet altijd uh, hoe groot je schulden worden. Dus veel mensen hebben met schulden te maken die ze niet meer kunnen afbetalen. En, ja. En, ja dan, dan zit je op een heel laag inkomen, wekelijks ja. jarenlang en sommige mensen... Veel langer dan uh, een paar jaar, hoor. Ja, is, oh ja. Hoe lang duurt dat dan? Uh, doorgaans. Zeg maar, die um, armoede uh, situatie. Het, het aantal mensen dat langdurig in armoede leeft, neemt gewoon toe. Uh, yeah. uh, het ligt ook aan de leeftijd. Hè, dat, uh, yeah. uh, mensen die uh, jong zijn, uh, zijn vaak... Ja, daar is de arbeidsmarkt ook vaak nog vriendelijker voor, zal ik zeggen. Uh, dus oudere mensen zitten er vaak veel langer in. Uh, ik heb, we hebben regelmatig gehoord uh, dat als je dan wel een arbeidsverleden hebt gehad en bijvoorbeeld door de vorige crisis werkloos bent geworden, dan is je pensioen je redding. Als je daar op een bepaald moment in terecht komt, dan heb je AOW en pensioen. Al is dat niet heel groot, maar dan heb je veel meer als daarvoor, want mensen komen gewoon niet aan het werk. Dus ik heb geen cijfer. Ja. Uh, het duurt zeven jaar. Ik heb dat wel eens gehoord hoor. Maar ik, heb ook wel, ik weet ook dat er families zijn waarbij de ouders in de armoede komen. En de kinderen ook. En er zijn ook studies naar gedaan. Ja. Ja. Dus um, het is niet eenduidig. Uh, en jullie hebben... Daar hadden we het net al een beetje over. Hè? De, de coronatijd. Uh, daar hebben jullie last van. Want je zoekt sponsors. Bedrijven hebben het moeilijk. Ja. Uh, um, ja. hoe, hoe, hoe, ja. hoe ga je daarmee om? Uh, wij... wij, wij wij zoeken sponsors en wij zoeken um, dus mensen die ons zeg maar, het, het uh, diensten willen geven uh, en mensen die uh, ons willen hebben, helpen om onze organisatie aan te bouwen. We beginnen ook met een vriendencampagne. Dus wij willen als kwijt nog zo, veel meer voor onze members betekenen. Dus uh, we zeg maar sponsors en donateurs. En um, dat is nodig, denken we, omdat we uh, juist door corona. En de stress wordt groot. Dus mensen graag door willen gaan met iets leuks te bieden. En ook willen kijken naar mogelijkheden om uh, bij, vaker bij elkaar te komen. Dat kan dan nu net niet hè, in deze nee, nee. maanden. Maar daar uh, waren we wel mee bezig. En dat gaan we ook weer oppakken. Oké, okay, nu is het vandaag Dag. Jullie hadden daar uh, samen met de gemeente uh, aandacht uh, aan willen geven. Kan ook niet uh, vanwege corona. Uh, op wat voor manier ga je daar nu wel aandacht aan geven? Kan dat? proef? Ja. Um, zo goed mogelijk. Ik uh, ga dat zeggen. Ik wil nog heel even zeggen dat ook Bindkracht 10 betrokken was bij oh ja. deze ja. uh, Nijmeegse Dag. En um, ja, elke organisatie doet daar van alles mee. Wat wij doen zijn een aantal dingen. We hebben dus die... Uh, start van onze vriendenkampagne. We beginnen ook... Kijk, Quiet Nijmegen is niet de enige quiet in Nederland. We oh. zijn in ja. Nederland met uh, elf quiet's op dit moment. We hebben ook een Nederlandse overkoepelende uh, organisatie waar we dingen samen mee kunnen doen. Uh, die ons ook ondersteunen met een aantal dingen. Zo zijn er een aantal filmpjes uh, waar die vandaag uh, via sociale media, persberichten uh, die helpen om een um, bewustzijn over wat is het om in armoede te leven ja. te vergroten. Dat is eigenlijk het vertellen van het verhaal van armoede. Uh, we hebben wat uh, aandacht door adviesjes en we hopen dat dit allemaal helpt dat mensen lezen en naar onze website gaan en ons op sociale media vinden, zodat er meer mensen zijn die zien: oh ja, dit is echt wel een knelpunt in deze ja. tijd ja. Uh, wereldwijd, maar zeker ook in Nijmegen, want ook hier groeien groeien verschillen. Ja. Oké. Okay, um... Quiet, er zijn natuurlijk een aantal organisaties in Nijmegen, zoals de Vincentie Stichting, zoals de Voedselbank, de Kledingbank. Um, werken jullie daarmee samen? Zoveel mogelijk, ja. Want um, wij vinden bijvoorbeeld onze members door uh, met de Voedselbank af te spreken waar zij uh, uh, de voedselpakketten uitgeven, om ons daar bekend te maken aan mensen, wat ja. opnieuw nu in deze tijd echt lastig is. Ja. Uh, en we kijken naar dingen die er samen gedaan kunnen worden of die we afstemmen. Uh, ja, je hebt ook allemaal een eigen signatuur. Wij zijn nee. dan wel weer veel bezig om ook die sponsors onder ondernemers te vinden. Uh, en ja, Niemand kan dit probleem in zijn eentje oplossen, zal ik maar zeggen. Nee. Er zijn nee. ook nog veel gezinnen die we niet bereiken. Dus we zijn ook allemaal nog bezig om te groeien. Uh, en meer te kunnen betekenen. Voor mensen in je, zegt, uh, je zegt iets belangrijks: hè? je kunt een aantal gezinnen niet bereiken. Waardoor uh, komt dat dan? Is dat een schaamte bij die mensen? Of hoe, waar zit dat ik in? Denk, ja, ik denk dat dat het heel erg is. Ik, uh, heb ook, we hebben members die via een hulpverlener bij ons komen en niet meer naar de voedselbank gaan uit schaamte, omdat ze daar iemand tegenkomen die ze kennen. Hm. En uh, het is zo'n ingewikkeld onderwerp. Ja. Um, armoede kan je geen vrij van nemen. Armoede is een scherf die de beslag op je geest legt. Je bent je alsmaar zorgen aan het maken. Daarom hebben wij ook het idee, als we iets bieden wat daar even een pauze in geeft... Hè, of wat iets leuks is waar je op verheugt. Ja. Ja. Um, dat doet iets met uh, hoe je in het leven staat en met hoe je je voelt. Um, maar het is nog steeds een van de uitdagingen... om. Uh, ...voorbij die schaamte en schuld te kunnen gaan. En dat lukt ook een aantal members echt wel. Maar de groep die wij niet bereiken... ...en die is groter... Ja, ja. Uh, veel meer niet als wel. Maar ja, we hebben ook nog niet... ...zeg maar de slagkracht die we willen. Nee. Dus we willen ook nog groeien. En dat zullen we ook doen de komende jaren. Uh, en hopelijk als we bekender worden, dat toch steeds meer mensen denken... ...ja, dat is wel een leuke club om bij te horen. Ja, ja. En, en met name zeg maar de members. Hè. De, de, met members bedoel je de mensen die, uh, die in ja. die armoede leven. Ja. Even voor de duidelijkheid. Het dus is inderdaad heel de nee, ja. Engelse terminologie. Het woord quiet komt af van stille armoede. Uh, de organisatie is opgericht uh, met een knipoog naar de quote 500... ...waar de rijkste mensen in staan. De Quiet 500 is ook echt een glossie waar um, symbolisch aandacht werd geschonken aan de 500 armste mensen. Er zijn ook uh, echt mensen met geld die ons een heel warm hart toedragen en die ook zien, uh, die het als een ja, maatschappelijke, uh, sociale nou, ja, verplichting is een groot woord, maar wel betrokkenheid voelen uh, ja. om ja. iets met ons te doen en ons te helpen en te delen. Er zijn. Veel mensen, daarvoor hoef je niet eens rijk te zijn... die willen delen, willen helpen, iets weg willen geven. Uh, ja, dat helpt ons heel erg. En de kunst van wat wij doen is dat goed bij elkaar te brengen. Ja. Daarvoor werken wij met een ja. elektronisch dashboard... Uh, kunnen mensen zich inschrijven... en die mensen noemen we dan inderdaad members, want dat was je vraag. Ja, mooie mooi term ook trouwens. Even dan nog... Um... Hoe kunnen mensen die uh, willen sponsoren en mensen die zich willen inschrijven, jullie benaderen, bereiken? Ja. Um, nou, we hebben uh, een website natuurlijk. Dat is www.quiet.nl slash Nijmegen. Maar je vindt ons ook als je gewoon zoekt op Quiet Nijmegen. En dan is Quiet inderdaad op zijn Engels geschreven. Ja, met een Q, hè. Q-U-I. Met een Q. Ja. U-I-E-T. -u Zo is het. Ja. Ja. En op sociale media zijn we ook te vinden. Daar is veel aan de hand deze dagen. Uh, kun je ook de filmpjes zien. Uh, we zijn uh, op dit moment voor mensen inschrijven alleen het telefonisch bereikbaar. Telefoonnummer staat op de website. En uh, ik hoop heel erg dat mensen ons vinden, ons willen steunen. Ja, ons helpen om onze droom, om meer mensen te kunnen helpen uh, uit die armoede te komen. Of die armoede te verlichten. Om dat waar te maken. Heel nobel streven. En uh, ik denk dat de mensen die uh, in die situatie zitten, jullie ook heel dankbaar zijn. Want het gaat niet alleen maar om uh, overleven, maar ook dat je eens een keer plezier hebt in het leven. Zo is het toch? Dat is het. En daar haal je de energie vandaan Precies. om uh, door te gaan met, uh, en, en iets te betekenen. Ja. Fantastisch. Goed werk. Quiet.nl uh, slash Nijmegen. Dat is de website waarop je... Uh, ja. Allerlei informatie kan vinden. Brigitte bedankt. Um, uh, ik spreek je vast. Vast nog een later stadium. En uh, ja, ik hoop ja. dat de mensen die, die nu uh, zitten te luisteren. En uh, even de schaamte hebben gehad. Om uh, zich niet te melden. Zich toch gaan melden bij jullie. Ja. Oké. Okay. Ja? Dankjewel.